En we hebben weer een nieuwe. Dag. Ja. Met Ali Kapizon. Hallo. Met Ali. Hallo. Hallo. Is uh, alles goed bij jou? Nee. Waarom is niet alles goed? Ga je snel weer naar een filmpje van Ali kijken. Nou, ik ophangen. Dag. De selfie stick en er valt iets op de grond en dat is een boekje met uitleg. Nou ik ben Nederlander, we doen niks met uitleg. Papa Mama Brian en Berber Dit is de familie van Nederland. De familie Romein. Goedemorgen. ben net wakker. Het is woensdag. Brian gaat vandaag een half dagje naar school en we de hele dag. Ik ga eerst nu even koffie zetten, zodat we lekker een bakje kunnen zetten. We zitten weer op het honk en we hebben een nieuw speeltje. Die ga ik jullie even tonen. Check even wat. Ja, dat klopt. De camera staat uit. Ik heb hier een speeltje. Even gisteren aangeschaft, omdat we toch de hele dag aan het vloggen zijn. Een uh, selfie stick, zodat het wat makkelijker wordt. En die ga ik met jullie uitpakken. ik nou, heb ik hem dus tussen de mengtafel staan met mijn telefoon. Maar ik wil dat dus met deze selfie stick gaan doen. Ik ga hem uitpakken. Kijken wat het is. Het was een uh, selfie stick op bol.com gekocht. Het is van... Uh, Elking. Elking met een Q. Kijk, Elking. En uh, er zit een knop op om aan en uit te zetten. Nou, hij wordt uh, geleverd in een uh, klein doosje. Je zou denken van ja, het is in ieder geval uh, goed verpakt. Goed, uh, natuurlijk verpakt. Ja, ik ben ook nog niet helemaal wakker hoor. Er zit een zakje omheen. Om het uh, onderweg netjes te houden. En daarin zit dus... De selfie stick en dan valt iets op de grond en dat is een boekje met uitleg. Nou ik ben Nederlander, we doen niks met uitleg. Het voelt stevig aan. Het is stevig kunststof. Je kan hem openklappen. En dan zit hij ook echt vast. Dus niet dat gegal dat hij... Je kent het wel met die losse selfie stick, maar dit zit echt vast. Ik zou hem ook zo kunnen gebruiken. Dat is ook fijn. Um, ja, de selfie stick kan aardig worden uitgeschoven. We gaan hem gewoon eens uh, de telefoon erin zetten. Het is even wat afstelwerk, maar hij zit erop. En hij zit vrij stevig. Je kan ermee rennen. Hij klikt er niet uit. En dat is wel fijn aan deze selfie stick, dat hij niet eruit klikt. Want dat heb ik vaak met een selfie stick gehad, dat hij eruit klikt. Uh, ja, ik kan alleen maar zeggen, dit wordt gewoon een fantastische dag weer. Ik heb een selfie stick, ik kan mijn video's opnemen. Het is regenachtig, ik neem jullie even mee naar buiten. Want uh, buiten is het gezellig. Even kijken hoor. Ja, het is, je ziet het, grauw, grauw, vies weer. Aquariums aan, aquarium licht aan. De visjes krijgen eten, waar heb ik ook eten weer gelaten. En zag zagen het in de eerste dagvlog ook al, dat ik het eten was vergeten, waar het eten stond en nu ben ik het gewoon weer kwijt. Ik had het volgens mij netjes hier in de kast gezet, nee. Oh. Deze gaan we dus de aankomende tijd goed gebruiken. Ik hoop dat ook de beelden er gewoon heel goed van worden. Nou, ik ga nog heel even aan mijn koffie en daarna ga ik jullie meenemen om Brian en Berber weg te brengen. En dan zijn Sanne en ik samen. Um, ja, ik kan wel het licht uitdoen met die vieze fatse knop. Maar we willen hem niet aanraken. We hebben hem net al aangeraakt, maar goed. Um, Oké okay Google, kantoorlichten uit. Niemat, vijf lampen uit. Kijk, dat is beter. Nou, um, Google weet dat we nu uit het kantoor zijn. En zeer waarschijnlijk naar binnen lopen. Uh, we hebben een beveiligingssysteem van Google. En die houdt ons in de gaten. De familie Romein. Ik telefoon een schatje? Telefoon aan, Stokkie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, jurk. Heb jij een jurk aan? Ja. En jij Brian, wat heb jij aan? <kwijnt> jij hebt een. Ik kelp je onze lieve schat. Ja. ja. Heb je iedereen al goedemorgen gezegd? Goedemorgen. En we hebben weer een nieuwe. Dag. Da ja. We gaan. Hey. Uh... Deze kleine wurm naar school brengen. hè? Papa moet zich nog even aankleden. Mr. Bean. Mr. Bean, Mr. Bean, hou eens vast. Maar daar is alles plat. Ga jij eens proberen, goed? Goed jezelf in beeld houden dan, hè? Goed jezelf in beeld houden. Ja, of fruitje zo. Ja. Ja, wat voor fruitje? Goed dan, Brian. Je hebt dat goed gefilmd. Oh, ze zegt nog wat terug. Wat zeg je? Peer? Kiwi? Nee. Oh, geen kiwi. Weet je niet meer? Nee. Oké. Okay. En wat ga jij doen op school, Brian? Weet ik niet. Dat weet jij wel? Nee. Wat ga jij op school doen? Dat Mama doe je altijd wat? op woensdag. Oh, wat ga ik altijd doen op ons Ga je naar meester Dick? Nee, zeker Nou dan gaan we dat toch? Ja. Wat Kom je nou weer dichtbij, mee. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. De velbak staat wel aan de weg. Wat zeg je? Alik, kan je doen. Maar gedaan. ga jij maar zitten. Zo. Ik wil ook. Eens... Nou, probeer maar. Uh, zo. Ja, en dan jezelf in beeld hè, in Berber. <tie> en niet het knopje indrukken. Dat is juist je in, papa. maar. Daar ben ben we fleur! Dat ben jij! Ja. En hoe oud ben jij? Drie! En hoe oud ga jij worden? Vijf. Ja, maar hoe oud ga jij dit jaar worden? 14 juli! Vijf! Vier! Tel maar eens mee! Eén, twee, drie, en wat komt daarna? Vijf! Vier! Ik zag man. Ja. in ja, kan gebeuren veel plezier Brian doei de familie Romijn zo, en dan heb je de productie al bijna weer af um, dit is de top 10 kattenrassen. die is waarschijnlijk zo om um, 12 uur op YouTube voor kijkers van de familie Romein. check ook even onze website www.familie-romijn.nl. Dit is in ieder geval uh, de top 10 kattenrassen. Zo, uh, we gaan even. Zo, mijn haar. Dat ga ik eerst even in orde maken voordat we überhaupt verder gaan met de vlog. Ik heb het vast. Zo makkelijkste haard ter wereld. Dat is het zo in model. Kijk, dat is het. Ik ga eerst die dakkoffer eraf halen. Dan kunnen we nog een parkeergarage in als we dat zouden willen. Oh, daar zitten we dan. We hebben een croissanterie zegt. We zit even, even te sparren wat er allemaal op vakantie aan faciliteiten zijn. Gewoon een croissanterie, waterspeelparadijs. So. Snackershop. Al oh, een beetje waartrekken heb. Pak lava. Zo. So. En weer wordt onze dagplanning veranderd hè. Ja, kan gebeuren met kinderen, dat heb je oh. nou helemaal. Ja, maar uh, wat is er aan de hand? Uh, Berber uh, ging vanochtend al een beetje verkouden uh, deuren deur uit, maar ze heeft toch iets te veel kort, dus we moeten er straks in. We gaan Nou ja, en ondertussen wil er iemand uit, dus uh, Oda aan de vrouw. En jij denkt dat ik uh, dat uh, mooi kan filmen? Ja, dat is in beter, de beter de dan. Uh, maar ja, de hele opname gaat zo naar de gierselementen. Maar goed, ook leuk. Maar goed, we gaan dus Berber halen, want ze is toch... Zie je? Kijk. We gaan toch Berber halen, want ze is uh, toch ziek geworden. Hé, hey. ben je ziek? Nee. Ja, maar ze zeggen dat je ziek bent. Je bent niet ziek. Maar wil je wel lekker op de bank liggen? Nee. Ja. En de mama? Ja. En de mama? Ja. Yes, het vuilnis wordt weer opgehaald. Nee, oh. En bij ons ook een lege, schone bak. Ja. Ja. Dat was lekker, hè? De familie Romein. We zijn weer thuis, Bebsi, ja. Hé. Uh, en we gaan lekker lunchen. Ja. We gaan lekker lunchen. Ja, maar hebben we al heet Er ligt al lekker brood op tafel. Gaan we even beleg pakken. Zo, wij gaan lekker eten, man. Ik mama. wil roze. Meer roze? Ja. Roze bord. Wat is er? Ja, maar het is een slechte baanje. Nee. nee, laat me staan. Zeg je? Tikkie. Tikkie. Tikkie. Tikkie. Kijk. Wat heb je? Een staart. Hier. En wat ik normaal ook even overdag doe, is even lekker mijn bed liggen. Sst. En dan uh, gaat Sanne aan de slag uh, in de slaapkamer. Met de rommelen. En dan probeer ik meestal een dutje te doen. terwijl zij een ellendig herrie maakt. Ja. Oh ja, merchandise, game mannetje. Haha. Misschien binnenkort merchandise van onze familie Romeins krijgen. Ah, t-shirt. Een petten met familie Romein erop. Zou je dat leuk vinden? Nee. Kijk. Hé, hey. jij hebt een mooie staart. Dit is daar. Dit is een Niet. Nee. Met Ali Kapizon! Hallo. Met Ali. Hallo. Hallo. Is uh, alles goed bij jou? Nee. Waarom is niet alles goed? <coughs> ga je snel weer naar mijn filmpje van Ali kijken? Nou, ik ophangen. hem. Nee. Dag! <coughs> ik ga hier bij de vlog afsluiten, want we gaan zo lekker eten. Bellen. Wat zeggen we dan? Dag. Duim omhoog? Nee. Duim omhoog? Even abonneren en op het belletje drukken. We zien jullie morgen weer. Laters! Papa, mama, Brian en Berber. Dit is de Luisterfamilie van Nederland. De familie Romein.